Als ondernemer ben je vaak onderweg. Werken kun je tegenwoordig overal. Ook binnen de gemeente Ede. Wij hebben 10 werkplekken voor je op een rij gezet. Bijvoorbeeld hier op het gemeentehuis voor of na een afspraak. Bij het nieuwe kantoor op het Horapark Park kun je voor 2,75 per uur flexibel werken. Daarnaast zijn er ook vergaderruimtes voor maximaal 50 man. Hier in de Stadspoort is een nieuw ontmoetingscentrum gevestigd van Cultura en Melkander. Je kan hier lekker werken en als je naar huis gaat, kun je ook nog een boek meenemen. In het centrum van Ede zijn natuurlijk meerdere plekken waar je rustig kunt werken, een kop koffie kunt drinken of wat kunt lunchen, zoals hier bij Bekels en Beans. Zoek je een leuke werkplek vlakbij het centrum, dan kun je hier bij Cultura prima terecht. Op woensdag, vrijdag en zaterdag kun je ook hier terecht bij de jonge dame. In hartje Ede. Ede heeft natuurlijk ook veel mooie bossen en heiden waar je ongestoord kunt werken. Ook hier in het ondernemerscentrum Bouwsteden kun je flexibel werken. Bijvoorbeeld hier in de lounge of anders voor wat langere tijd in een van de flexibele kantoorruimtes. Het kernhuis in Veldhuizen is ook een van de plekken waar je flexibel kunt werken of een afspraak kunt maken.